welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een festival top maken en ja als je de foto's ziet hier voor het filmpje dan zijn ze al klaar maar eerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken want ja het zei, het is gewoon een heel leuk uh, ja ja leuke bezigheid haken sowieso maar ik vind het ook heel leuk als jullie de duimpjes omhoog doen en uh, de reacties plaatsen uh, delen en abonneren zodat uh, ja iedere keer maak ik leuke ja tenminste uh, video's ik maak video's en ik uh, maak dekentjes kussentjes uh, de laatste tijd truitjes tops en we gaan vandaag beginnen met een uh, festival top en ik wilde hem in het wit maken maar dit was mijn laatste garen dus ik ben naar de vibra gegaan kijk dit is het patroontje wat we gaan maken heel leuk het is echt uh, ja makkelijk het zijn wel verlengde stokjes dus dat betekent dat je je stokje nog een keer omslaat uh, hij loopt ook echt mooi uh, alleen ja ik wilde hem in het wit maken en toen kwam ik bij de vibra en toen was het garen op, dus uh, toen ben ik voor deze kleurtjes gegaan en nu ben ik van plan om um, per uh, stokje en die stokje en die losse om dan aan een ander kleurtje te beginnen dus je hebt of ja ik denk niet dat ik de draad meeneem want dan krijg je echt te dik dus je moet wel een paar draadjes gaan afwerken maar dan krijg je wel een leukere kleurverloop dus ik ga opnieuw beginnen uh, het is de Nova even kijken of je het goed kan zien zo de Nova is 1,79 euro en hij wordt verkocht bij de Vibra. en het is katoen hij uh, kan op 60 graden gewassen worden maar hij mag absoluut niet in de droger dus dat je wel een beetje in de gaten houdt van uh, wat kan ik met deze katoen maken en hoe moet ik het wassen dus we gaan beginnen ik begin uh, met de donkere kleur ja ik begin met de donkere kleur en dan ga ik naar de lichtere roze en dan heb je nog een lichtere kleur roze dus ik vind het ook echt leuk dat ik eigenlijk dacht van nou ja uh, het hoeft niet wit te zijn want ik kan dit wit dadelijk hier nog uh, achter zetten dus is donker dan nog iets lichter lichtroze en dan kan ik deze witte nog gebruiken uh, per baan en dan gaan we beginnen we beginnen dus met de nova En ik heb nog niet verteld welke haaknaald je nodig hebt, maar we gaan op 3,5 haken. En je maakt een opzetlus. Je zet 79 losse steken op: 1, 2, 3, 4, 5 en als je bij 79 bent dan zie ik je weer terug als je bij 79 steken losse bent dan zet jij nog 3 op voor het eerste stokje 1 2 3 die telt dus mee als het eerste stokje dan gaan we in die 1 2 3 in die vierde die gaan we in, in de derde trouwens zo want deze telt ook mee die lus 1 2 3 dus in deze hier, hier zetten we de eerste steek in, in de derde je slaat om, je steekt in en je moet twee lusjes hebben je slaat om, je haalt door, omslaan en het is een verlengd stokje dus eerst door 1 omslaan door 2, omslaan door 2 en dan telt deze mee als eerste stokje. Nu gaan we nog, want we moeten in totaal op 40 uitkomen. Uh, we hebben één stokje hier gemaakt, dus je moet zo tellen, of je maakt 39 stokjes, maar in de 40ste, dus als je deze meetelt in de 40ste steek, want dan hebben we precies de helft van 80. In de 40ste steek gaan we dadelijk 2 verlengde stokjes maken, maar we zijn nog niet zo ver we gaan eerst eventjes de eerste ja 39 stokjes maken Dan wil je dus die twee lusjes hebben, dan moet je eigenlijk niet te strak trekken. Dan, dan laat je zeg maar die eerste opzetketting heel los. Eigenlijk nog lossen, zodat je de, deze opening ziet. Als dus je deze opening hier zo, dan kijken of ik hem nog dichterbij kan halen. En dan moet hij even scherp worden, beeld zie je? nu wordt het beeld scherper en als je dus hier deze lus loslaat, die onderste lus, dan kan je twee lusjes pakken, dus je slaat om die onderste lus laat je los en dan steek je in en dan heb je die, zie je? die twee lusjes je slaat weer om, je haalt door door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, nog een keer omslaan, je, je houdt je haakwerk je eerste opzetketting heel los, dan ga je hier onder die eerste lus, dan heb je twee lusjes op je haaknaald je gaat door, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 zo haak je verder tot 39 steken uh, 39 stokjes je hebt nu 39 uh, verlengde stokjes gemaakt kijk en dan ben je precies op de helft dus uh, als je de eerste meetelt dan heb je 40 dus op de helft ben je dan en ik zal het voorbeeldje er even bij pakken Kijk, dit is het voorbeeld. En je ziet dat je op de helft hier zet je nog een stokje in dezelfde steek. Dus dan zet je nog een stokje in dezelfde steek. Je maakt één losse. En je zet nog een stok, stokje in dezelfde steek. Maar we gaan het samen doen. Dus. Precies in het midden omslaan in deze 40ste steek. Als je het eerste drie losse meetelt, daar steek je nog een keer in. Je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, dan een losse, dan nog een keer in dezelfde steek. omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan ga je nog een stokje in diezelfde steek steken, omslaan, insteken draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2 Omslaan door 2, kijk, en dan is dit je meerdering, dus dan heb je in het midden, heb je in een steek 4 steken met een groepje van 2, een losse en een groepje van 2, en dan ga je weer verder deze toer afmaken met uh, stokjes, dus gewoon in de volgende steek, je houdt deze toer lekker recht en dan in de volgende steek en dan hou je weer je draad lekker losjes zie je dat je dan weer twee lusjes moet pakken je haalt je draad op omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en je gaat gewoon tot het einde weer verlengde stokjes maken je begint draad altijd gewoon lekker losjes houden en dan is je eerste toer. ik zie je op het einde weer terug we zijn nu op het einde van de eerste toer en dan zie je ook dat hij al zo gaat lopen, dus een beetje in een v omgedraaide v dan, maar we gaan de laatste steek nog eventjes maken Zo, dit is het einde van de toer van de eerste toer en nu gaan we 4 lossen maken 1 2 3 4. En dat doe je elke keer met de toer met uh, gaan we een stokje een losse en een stokje doen. Elke keer keer die toer dan met 4 lossen. Je slaat deze over. Dus je gaat niet hierin, niet hierin, maar in de deze. Dus in het 1 2, in het derde stokje steek je in. Want deze telt mee als stokje en een losse. Deze sla je over en in die derde hier steek je in. Ik zal kijken of je beter kan zien als ik als ik de camera iets insteek. Dan moet je even scherp stellen, moet je even geduld hebben. Zie je? Nu zie je beter de steken. En dan niet in deze, niet in deze, maar in deze is eigenlijk in het 1 2 3 stokje daar steek je in en dan ga je weer een verlengd stokje maken even mijn begin draadje zo, omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 en ik zie dat ik mijn stokje een beetje raar heb dus ik haal hem heel eventjes uit ik ga het daar gewoon stokjes noemen nog een keer omslaan niet deze niet deze maar in deze Je steekt in je haalt je draad op omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 en je maakt weer een losse je slaat er één over je haalt om en je pakt de tweede, niet deze maar deze, daar steek je in, je haalt je draad op omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse ik heb mezelf ook aangewend om als je dus toch een stokje met een losse maakt dat je meteen na die het stokje een losse maakt en dat je zelf even aanduidt dat je er een moet overslaan en een volgend stokje maakt het zijn bepaalde ritmen die je jezelf dan aan kan wennen en dan, ja, dan kom je op een soort uh, ja ritme en als je in je ritme zit met haken ja dan ben je zo een eindje weg en zo ga je door tot je hier in het midden bent hier en dan zie ik je weer terug En we zijn nu bijna weer op het einde of het midden. Zeg maar het midden van je truitje of van de eerste toer. Dan slaan we weer een stokje over en we slaan, zetten in de volgende een verlengd stokje. Dan weer een losse. Dan gaan we op dit stokje nog een stokje zetten. dan gaan we in de opening nog een stokje zetten, maar we zetten eerst even een losse, die mag je niet vergeten, in de opening een stokje een losse, in de opening weer een stokje, een losse en je zet op dit eerste stokje weer een stokje Lossen en dan ga je weer stokjes overslaan, dus deze sla je over. En je kan de video ook altijd sneller of langzamer zetten. Rechtsboven staan drie puntjes, daar kan je de video afspeelsnelheid aanpassen. En je kan natuurlijk ook ondertiteling aanzetten. In alle talen zet ik het eronder. Ik pas ook de automatische Nederlandse ondertiteling aan, vaak. Het staat op meerdere video's van mij, dus ik zit vaak achter de computer nog de ondertiteling aan te passen. Anders krijg je met Google vertalen wel, wel eens rare uitspraken. Maar de buitenlandse, ja, als je het wil veranpassen, kan ik je een linkje sturen dat je mijn ondertiteling wil aanpassen. Maar uh, we zijn lekker aan het haken. En belangrijk dat je het kan volgen. Want dat is het, de bedoeling. Dat je zelf een leuk festivaltopje hiervan kan maken. Kijk, zo komt dan. Dit is het resultaat. In de punt is het belangrijk dat je dit goed kan volgen. Zo ga je door tot het einde. En op het einde, dan zie ik je weer terug. we zijn nu bijna op het einde van de toer met de stokjes en de losse het zijn verle uh, ja, verlengde stokjes maar kijk hierboven zo komt het er zo uit te zien en we zijn nu bijna op het eind en dan gaan we met een ander kleurtje werken Ik maak even nog de toer 2 af en we maken het laatste verlengde stokje dan ga ik nu een ander kleurtje pakken En ik laat de draad er toch nog even aan zitten want ja ik weet nog niet zeker of ik hem dadelijk nu mee wil nemen ik leg de draad over mijn haaknaald en ik haal gewoon door de lus trek ik hier een beetje aan en dan ga ik nu hier dit, deze twee draadjes even aan elkaar knopen, tenminste, de uiteinde, twee platte knopen. en dan gaan we weer, omdat we nu gewoon stokjes gaan maken, tenminste verlengde stokjes gaan we 3 lossen maken 1 2 3 en dan keren we het werk je houdt de draadjes mooi recht en nu gaan we omslaan en dan gaan we in deze opening zetten we 1 stokje en op het volgende stokje zetten we weer een verlengd stokje en in de opening zetten we weer een stokje en op het stokje zetten we een stokje en in de opening weer een stokje en als we bovenaan de toer zijn, dus bij het midden, dan zie ik je weer terug oh, ik zit toevallig net hier een dubbel draadje te pakken ik haak nog even deze af, zie je dat het er zo uit komt te zien dus toer 3 is gewoon 3 losse een stokje in de opening een stokje en een stokje in de opening, een stokje op het stokje stokje in de opening en een stokje op het stokje en dan zie ik je hierboven daar zie ik je weer terug we zijn nu bijna aan de bovenkant ik zal het nog proberen iets dichterbij te laten zien Je moet goed opletten dat je deze twee stokjes dat je daar tussen gaat maar hier moet je ook nog een stokje opzetten. Dus je gaat in de opening, en dan ga je in het midden hier een stokje zetten, dan één losse en weer een stokje in die middelste opening en je gaat een stokje op deze zetten stokje in de opening en weer een stokje op het stokje En zo ga je verder en ik zal dadelijk op het einde laten zien hoeveel centimeter dat je moet doorhaken voor het topje dan zie ik je dadelijk weer terug we zijn nu op het einde van toer 3, en we gaan nog eerst even toer 4 maken voordat ik ga meten hoeveel uh, toeren dat we moeten maken. De toeren die zijn natuurlijk gelijk, want dit is toer 3, is hetzelfde als toer 2. Zie je, dit is het einde dan. Gaan we het werk keren met 4 lossen? 4. Dus we keren het werk. En dan is toer 4 weer gelijk aan toer 2. Dus we slaan om, we slaan deze over en we gaan in deze zetten we het eerste stokje. Dus niet in deze, niet in deze, maar in deze zetten we het eerste stokje. En dat is hetzelfde als toer 2. Deze slaan we over. Nou, ik zie hier iets zitten wat ik niet mooi vind. En als ik dat niet mooi vind, dan haal ik het altijd een stukje uit. Anders blijf je toch tegenkomen. Kijk, deze heb ik ook een beetje. Moa, moa, vind ik niet zo. Dus ik haal het toch even uit. dan gaan we door tot aan de punt, tot hier en dan zie ik je weer terug nu zijn we weer bovenaan hier in de punt dan gaan we ik heb al een losse gedaan dan gaan we in deze gaan we nog een stokje zetten ook al heb je hier een stokje gezet ga je toch in die in het stokje waar je dus net waar de punt is, daar ga je een stokje opzetten. Dan doe je weer een losse en dan zet je weer hier een stokje in, een losse en weer een stokje, een losse en op de eerste stokje hierna. Kijk, ik laten zien. dit is een stokje daar zet je weer een stokje op en dan vervolg je weer de methode een losse een overslaan en een stokje heb je al toer 4 gedaan en dan zie ik je op het einde weer terug we zijn nu bijna op het einde van de vierde toer en als je hier op het laatst van je toer dus nog een stokje over hebt of de eerste drie losse, dan maak je gewoon nog een losse en je zet in die derde 1 2 in de derde losse zet je op het eind nog een stokje en zo herhaal je iedere keer de toer 1 en 2, toer 3 is hetzelfde als toer 1, toer 4 is hetzelfde als toer 2, ik heb het patroontje ook uitgeschreven dus dat kan je ook altijd naar mijn mailtje sturen om het patroontje te bestellen en ik ben zelf al verder gegaan met het haken met het voorpand, kijk eens hoe mooi het geworden is even deze wegleggen. dus dit wordt het voorpandje en dan kon ik even meten hoeveel toeren dat je nu moet maken om een mooi topje te krijgen dat zijn er 9 dus je hebt weer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ja ik heb alleen de stokjes geteld Daarom kom ik aan 9, maar het zijn dus 18 rijen die je moet haken. 18 rijen. En dan um, is dit dus de onderkant van de top. En dit worden de zijkanten. En aan deze kant. Hier heb ik wel gewoon knoopjes in mijn garen gelegd. Ik ga dit nu um, even afwerken, alle draadjes en dan gaan we eventjes aan de armsgaten beginnen en ik ga het achterpand afmaken en jullie kunnen nu ook verder en, en dan zie ik je de weer terug ik heb nu het voor en achterpand gelijk gemaakt en afgewerkt hier de draadjes met de aanhechten. en je laat het laatste toer met de stokjes en de losse want daar komen de franjes aan Um, daar laat je je draad aan want we gaan het gelijk aan elkaar haken tot de armsgaten en dat is tot de helft en het zijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uh, vaste stokjes dus op de helft um, even kijken hoor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dus we pakken 9 rijen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier tot de helft, daar gaan we de pandjes aan elkaar haken en ik ga nog heel even, ik zal even een speldje pakken, tot waar dan? tot hier, het is niet zo moeilijk hoor, want je kan het natuurlijk ook gewoon dubbel leggen dat je het gewoon zo dubbel legt maar um, ik heb even speldje ingestoken en je laat je laatste draad op je uh, haaknaald zitten, want daarmee gaan we gewoon verder haken. Ik zal nog eventjes laten zien: um, de bovenkant hoort ongeveer 21 centimeter, ja, ongeveer toch wel 21 centimeter. En ja, ik heb geen inches erop, dus kan ik nog wel uitzoeken hoor. Ik kan het altijd even onder de video zetten. En dan zal ik even het punt meten. Van de punt tot de halslijn is 26 centimeter. En de totale breedte zal ik ook meteen meten. Maar dan pak ik ook de onderkant en die is 60 centimeter. Ik heb nog bolletjes over, want ik had van elke kleur twee bolletjes gepakt. En van deze heb ik dus eigenlijk nog een half bolletje over, dus wil je alleen het topje zonder de franjes kan je gewoon vier kleurtjes kopen want daar, daar haal je het gewoon mee maar wil je er ook nog franjes aan haken? ja dan zou ik gewoon van elke kleur twee bolletjes pakken en nu gaan we dus aan de armsgaten beginnen en ik heb de verkeerde kant hier voor me gelegd en de verkeerde kant kan je ook goed zien, zie je die die ligt meer naar binnen de verkeerde kant ligt er op een bolletje op, maar als je zegt ik vind die kant het mooiste pak je die kant dus ik leg nu de goede kanten op elkaar dat is altijd zo als je iets aan elkaar maakt dus, en dan pak ik het andere pandje en dan leg ik ook de goede kant op elkaar en dan pak ik nog een speldje en dan ga ik ook hier speelde dat het even aan elkaar gaan haken. Zo en dan als het goed is ben je hier geëindigd bij de laatste toer. en ik moet nog even een paar verlengde stokjes haken en dan gaan we de armsgaten aan elkaar haken en je pakt dus die punt van het andere pandje dus de goede kanten zijn op elkaar, je pakt de punt van het andere pandje en als het goed is zit daar ook die um, stokje los en een stokje op en dan pak je hem zo vast dat je hem dubbel hebt en het is een beetje kijken hoe ik het beste kan filmen de draadjes even wegleggen en dan leg je goed die punten zo op elkaar. En dan gaan we dus tot de speld, want dit is de armsgat en dit ga je deze kant ga je dicht haken. Daarom laat je ook je haaknaald eraan zitten. Dan steek je in in de derde losse van het andere pandje. Je slaat om, omslaan en een vaste. En dan leg je ze goed op elkaar dan ga je twee vaste maken in de grote openingen 1, 2 dan maak je even een losse dan maak je een beetje meer ruimte mee en dan ga je een vaste bij het stokje steken dan weer een losse en dan ga je weer in de opening van de stokjes daar ga je twee vaste zetten, en heb ik hier nog een begindraadje die ik nog moet afwerken, maar we gaan nu twee vaste zetten: 1-2 en een losse, en in het stokje hierin. En het andere pandje pak je dan ook mee. Daar zet je weer een vaste en een losse, en in de volgende zet je weer twee vaste. Dus zo haak je het aan elkaar. Ik haak gewoon mee tot ik bij de speld ben. Ik maak nog even één losse. Die was ik vergeten. Eén losse. Een vaste. Een losse. En bij de opening weer twee vaste. 1. 2 bij het stokje, eerst even losse, weer vergeten en dan weer een vaste bij de stokjesrij. Dan wordt dit de laatste twee vaste, dus we pakken nog één losse en we gaan twee vaste in de stokjesrij zetten. en dan wordt deze kant dit ik haal even de speld los kijk als je zo kijkt dit dit wordt het armsgat dus je hecht nu af maak nog even de draad erdoor, knipt af, trekt de draad door dit doe je dus ook aan de andere kant en dan heb je dit zo vastgehaakt. En aan de andere kant maak je hem nog vast, en dan zie ik je dadelijk weer terug. Nu heb je de zijkanten aan elkaar gehaakt, en dan krijg je hier dus de armsgaten. Uh, dus de, ja, hier zit dan je oksel, en we gaan aan die punten hier 15 centimeter lossen haken en aan deze kant ook. Dus je zet je haaknaald bovenin erin. En dan maak je een opzetlus. Ra, die haal je door en je maakt even een vaste dat dit goed vast zit dan ga je door losse maken 1 2 3 4 5 totdat je 15 centimeter hebt en dan zie ik je weer terug ik heb nu aantal losse gehaakt tot 15 centimeter, dat je in ieder geval 15 centimeter hebt en dan pak je de andere punt hier en dan pak je die laatste steek en je haalt je draad door en je maakt een vaste en dat is een beetje lastig want nu gaat hij draaien bij mij zo ja en dan zorg je dat je dadelijk wel die die draad gewoon dat je zo aan kan trekken, en dan is dit ook echt je armsgat. En dan zet je weer drie losse bij: 1, 2, 3, en dan ga je op die losse strook. Daar ga je stokjes op zetten. Dus daar ga je elke keer. En dan pak ik, moet je weer twee van die lusjes pakken. en dan ga je weer de verlengde stokjes opzetten zie je? dat je dan hier weer stokjes op zet, dus op elke steek daar zet je de stokjes op en als je dan weer in het begin bent hier dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van het, van het schouderbandje en nu ga je het werk zo beetje draaien, dat je echt het schouderbandje op je pandje krijgt en dan gaan we in de eerste tweede derde pakken we de twee lusjes van het stokje aan de voorkant, omslaan, draad doorhalen, omslaan door twee dan gaan we een losse doen en dan keren we het werk en dan gaan we op de, deze kant waar we dus zijn, daar gaan we in elke steek een vaste zetten dus je zet op elk stokje een vaste en zo maak je heel het schouderbandje af tot je op het einde bent en dan zie ik je weer terug kijk dit wordt het schouderbandje we zijn nu bijna op het einde van het schouderbandje en we hebben in elk op elk stokje een vaste gezet En in die eerste drie lossen. daar moet je ook een vaste opzetten en dan gaan we weer bandje aan het pandje maken en dan doen we weer het eerste tweede de derde stokje 1 2 3 pak je de twee lusjes je slaat om je haalt door nog een keer je pakt de lusjes aan de voorkant je slaat om je haalt door, omslaan en doorhalen en dan is je bandje klaar je haalt nog een keer je draad door je pakt je schaar en je trekt je draad door en dit ga je ook dit schouderbandje. Ik zal het even recht leggen. Het schouderbandje ga je ook aan de andere kant zo maken, en dan zie ik je weer terug. als het goed is heb je nu de bandjes eraan gehaakt. ik heb er even een foto van gemaakt hoor van de bandjes omdat je niet in het beeld allebei de bandjes erop krijgt maar goed ik heb er een foto van gemaakt, zie je dat het dan dit soort uh, bandjes worden gewoon ja uh, eerst losse dan een rijstokjes en dan nog een rij vaste je kan er aan deze kant een rij vaste zetten maar ja ik heb besloten om het niet te doen want dan omdat je met verschillende kleurtjes werkt ik laat gewoon de armsgat zo open en ik werk het niet af met vaste maar dat kan nog hoor als je zegt van nou ik ga nog een randje vaste doen maar dat kan altijd um, we gaan aan de onderkant beginnen aan de flosjes en ik heb gewoon een even kijken hoor ja een agenda gepakt en dan pak je een bolletje wol en de kleur van de flosjes, ja, dat maakt eigenlijk uh, niet uit. Ik ga dadelijk gewoon meer kleurtjes hierop uh, draaien. Dus ik heb een agenda en ik zie dat ik hier nog van alles in heb zitten. Daar haal ik er heel even uit, momentje. Zo, dus een agenda met deze ringetjes. Maar dat maakt niet echt uit hoor. Je kan ook gewoon een klein boekje pakken. Je houdt het draad zo even onder je duim. Dan begin je met draaien en je neemt je draad mee. En je zet zo, als je zegt van, nou ik pak gewoon vijf nou, draadjes per vlosje, maar dat maakt niet uit hoor, want we gaan dadelijk uh, uh, toch doorknippen. En als je doorgeknipt hebt, dan uh, kan je altijd nog bepalen hoeveel uh, draadjes je per vlosje wil hebben maar ik heb nu geteld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dan ga ik door met de volgende ring zo, en daar draai ik weer 10 keer mijn draad omheen, ik heb alleen vergeten te tellen 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 en dan ga je weer naar de volgende 1 2 3 4 5 6 en zo doe je dat tot je klaar bent je kan ook gewoon een ringmap pakken maar dit is een klein boekje dus ja dit is makkelijker en dit is um, je kan ook een gewoon boekje pakken maar dit is net de lengte die ik ongeveer wil hebben van de flosjes je kan ook een kleiner kijk als je bijvoorbeeld een... Uh, ik zie toevallig hier een mobieltje liggen je kan het ook om een mobieltje heen draaien en ik zal dadelijk uh, als ik klaar ben met uh, het wikkelen van de wol dan uh, leg ik uit hoe ik het doorknip en hoe ik het aan het uh, truitje maak en dan zie ik je zo weer terug kijk ik heb nu uh, ja, gewoon 10 uh, keer omheen geslagen en ik heb eigenlijk de ringband gebruikt als, uh, als maat of een, een klein blokje dan pak ik een uh, nieuw bolletje en ik ga het nog een keer doen precies hetzelfde ik leg even draadje neer en ik ga weer 10 keer draaien want ik ga dadelijk nog even 3 ik moet even 4 5 6 7, 8, 9, 10... Um, als ik dadelijk klaar ben met het wikkelen en ik ga nog meer kleurtjes pakken dan kijk ik eventjes hoe, ik, hoe het beste bij truitjes staat ik ben iemand ik weet dat op dit moment niet maar ik ga dat dadelijk even kijken ik ga eerst nog verder met wikkelen en dan zie ik je dadelijk weer terug ik heb nu met verschillende kleurtjes gewoon een schriftje omwikkeld en ik pak nu een schaartje en ja hier kan je dus niet in knippen dus ik pak gewoon ongeveer zo het midden en dan ga je de draadjes doorknippen ja het zijn er vrij veel tegelijk dus De schaar heeft er even wat moeite mee te moeilijk vindt, dan pak je gewoon iets minder draadjes zo. Nou, dan heb je je draadjes klaar voor je flosjes en dan ga je een beetje kijken wat jij wil hoeveel flosjes dat jij wil maken dus je pakt de onderkant, kijk dit is de hele rij wat je wil ik heb gewoon verschillende kleurtjes gepakt Um, ik geloof dat ik drie kleurtjes had hoor. Ik heb geen witte bij gedaan, want die, daar had ik nog te weinig van. Maar ik pak ongeveer vijf kleurtjes. En ik kan gewoon willekeurige kleurtjes pakken hoor. Drie. Ik heb er nu vier. En dan pak ik nog een lichtere je kan ook zeggen ik wil alleen maar dezelfde kleurtjes maar goed ik pak er nu een vijf je zorgt wel een beetje dat je wel aan de onderkant gelijk houdt maar die gaan we straks toch nog bij knippen zie je het maakt toch je ziet toch verschil nou, dan pak je een willekeurige. Je kan natuurlijk in het midden beginnen, dat is het mooiste. Dat je echt het middenstukje pakt. En dan duw je je draadjes erdoorheen. En dan kan je kiezen om hier een knoopje in te leggen of je pakt het flosje dubbel. Ik vind dubbel leggen toch mooier. Dus je pakt je draad dubbel. Dan pak je het midden. En dan trek je je draden doorheen. kijk je even ja of je ik zou een opening er houden en dan en dan weer een nieuwe maken dus je pakt weer vijf draadjes 1, 2, 3, 4. deze is iets te lang, oh die is gewoon van een, van een bolletje 5 leg je dit weer even weg dan pak je je draadjes weer bij elkaar 1 2 1 2 3 4 en ik heb de 5e dan maak je weer dubbel ik sla 1 2 nu over en ik pakte ja 1 2 uh, openingen sla ik over en dan pak ik de derde opening 1 2 over je gaat erin. als je elke keer vanaf de achterkant je draadjes erdoor haalt dan uh, dan heb je ook allemaal dezelfde flosjes kijk en deze heb ik niet goed gedaan dus ik ga gewoon opnieuw even beginnen en omdat mijn camera ervoor zit is voor mij altijd een beetje moeilijker kijken maar dat maakt niet uit ik wil het graag uitleggen nou, je pakt je draadjes je legt het dubbel je pakt vanaf de achterkant de derde opening draadjes erdoor. door je zorgt dat je daar lusje open houdt en dan pak je weer je draadjes op en dan zijn dit je flosjes ik vind ze vrij lang maar toch laat ik het even zitten want ik ga het straks toch eerst passen en dan gaan we het afknippen ik ga weer verder en als het af is dan zie ik je weer terug. Je hebt nu alle flosjes gemaakt geknoopt. En dan ga je ze... Ja, ik heb het heel eventjes de strijkbout erop gelegd. En dan ga je goed de punten op elkaar leggen en de pandjes goed zorgen dat het op elkaar ligt dan pak je een uh, schaar en een centimeter en dan ga je even kijken hoe lang dat je de flosjes wil hebben en ik leg zo uh, de centimeter op het pandje en dan ga ik er langs knippen um, ja zeg je van ik wil het langer kijk en dan ga je netjes alle flosjes op dezelfde hoogte afknippen zo zie je en de puntjes goed dat je het echt netjes mooi resultaat krijgt en zo ga je het hele truitje af en dan heb je een heel leuk festival topje je kan hem in andere maten ook maken ik zal nog uh, onder de video zetten uh, hoeveel steken dat je moet opzetten voor welke maat en dan uh, zie ik je bij de volgende video weer terug, graag weer de, de duimpjes omhoog en hieronder kan je abonneren en dan uh, zie ik je bij de volgende video weer terug bedankt voor het kijken